Fucker nee. oh kut. Fucker gangsters. En mensen van je Moves, ik ben Jason en dit is Zoe en vandaag gaan wij de de lyrics doen. Of finest Finnest. Dat komt. We hebben zo'n acht nummers. En de andere zo, die hebben hem, zeg maar, gekozen. En ik heb hem snel. Okay. Oh my god! Oké, okay, ze laten hem 10 seconden horen en dan vervolgens moeten wij hem afmaken. Degene die hem als eerst afmaakt en het klopt, uh, dan heb je een punt. Trouwens, als jij hem afmaakt en het is fout, dan mag ik het nog één keer proberen. Oké. Okay. Nou, Where is He's joking now. Everybody's joking now. So, uh, times runs out over plow. Snap back to reality. Oh, the ghost, gravity, oh, the ghost. It's joke, So mad we won't give up. That is enough. I it. No. Was it? Oh, yeah. Fucking Eminem, bitch. Oh. Yeah. That's genius. That's genius, man. Okay. Is it. Nee, okay. I want more of my. Meer meer van je hebben en ben ik even weg, dan ben ik weer met je echt. Want ik krijg het Be brave! 1 één 1 één. 1 Sorry. Ja, maar geen je deze, Ja. Fuck, maar dan komt het niet. Ah, fuck jullie. You, you fuck jullie niet? Wat? Gaat het wel door, Ja. Yeah. Oh ja, yeah, dat <laughs> <laughs> is. Ja, doe het best. Oeh. Diren, Maar ik, was... ik weet niet op welk stukje we zijn. Beginnen of. Ah, fuck jullie. Is er een knocking on the door of something like that? Ik weet het niet, man. <laughs> Jij mag het nu proberen. Want ik heb het fout. Ik ken ik niet. Oké, fuck you. Oké, okay, nee. Dus je blijft 1 -1. Uh, ik, ik doe het al vast. Oh nee, ik ga niet zingen hoor. We all in this together, once we know how, how, we, how we all start and we... She starts think. to grow. Ik weet wel. In ieder geval, mijn <laughs> is is het oké. Ik maak de leuks af hè, dus ik krijg punten. Nee, nee, nee. Maar ik kan rennen. Uiteindelijk, uh, slangen maar ja, één. Ik wil zeggen, geen effe. Uh, Als ik meer dan klink jij nog? Nee. Ik... nee. <stroom> <stroom> Als ik eh, zing over wat? Niet. Zing jij dan met me mee of Als ik meer dan 100 vragen had, denk jij dan, dan, dan met mee? Bij de punt, want jullie weten allemaal bij de 3-2. Ja dan ja, dan pappa, pappa, pappa, Oh. Wie is dit? Ik niet! Ik niet! In way! In way! Doe het, doe het, doe het! Doe het, doe het! Doe doe het! Doe Doe het! Doe Doe Born this way, fuck! Whoa! I already go get the... In the wish. <coughs> <coughs> I'm overwhelmed until you're smiling. Mama, it's heart to tell. You don't know, uh oh. You don't know what makes you beautiful. Mom. Oh, uh oh. <laughs> Dat dat verder weet ik het niet. 3-3 niet? 3-3? Oh, oh, oh! Zeg maar! Ik blijf hier op mijn ongeluk, sorry. Oh, okay. Maakt uit. Zo. toch niet te draaien? Liever te dik in de kist dan weer een ja. feestje gemist. Ja, ik ja, vind het zo. Eh, fuck, kijk eens! Dus, uh, okay. Ja, lekker maat. En jij ja, lekker maat. <laughs> Pak <je. laughs> Maar wat moet verliezen in de moment? Ja, ja! Oké, okay, die vind ik goed. Die vind ik leuk. Dankjewel, Thijs. Papiba challenge. Ja, nu de hè uh, yep. <laughs> Ja, ik sta echt al een minuut te filmen. Oh, oh! Okay, start de fucking muziek. Oké, start. Het is it's het is Oké naar huis, naar huis, naar huis. Oh <laughs> <laughs> nu gaat de bestrijden. Heb je oh, ooit? No,